Socius, het steunpunt Sociaal Cultureel Werk, organiseerde in november 2020 een online trefweek. We hadden Thomas de Creus te gast. Hij is historicus en dokter in de wijsbegeerte en werkt als journalist voor De Wereld Morgen. Vanuit die rol is hij ook betrokken bij Beter na Corona, een oproep van elf Vlaamse media en denktanks om samen na te denken over een betere wereld na corona.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 Lig jij ook wakker van een nieuwe wereld na corona? Laat je inspireren door Thomas. Veel kijk- en luisterplezier. Doorheen deze coronacrisis hebben we vaak gehoord dat we moeten leren samenleven met het virus. Nu, ik denk dat het duidelijk is dat het eigenlijk heel moeilijk is, zo niet onmogelijk is om samen te leven met het coronavirus. Uh, iedere dag vallen mensen uit omdat ze overwerkt zijn of omdat ze net geen werk hebben, geen inkomen meer hebben. Uh, we merken dat digitalisering, dat dat ook op zijn limieten botst. Uh, telewerk, uh, Zoom-vergaderingen, etc. kunnen moeilijk echt contact vervangen, mensen vereenzamen. Dus het is eigenlijk heel moeilijk, zo niet onmogelijk, onleefbaar om met dit virus samen te leven. Ik denk dat dat eigenlijk ook een banaal feit is wat ik hier zeg. Maar de vraag is, waarom is het onmogelijk om met dit virus samen te leven? Je kan zeggen, dat ligt aan het virus zelf, en dat klopt ook ten dele. Maar ik denk, een belangrijk deel van de oorzaak is ook het feit dat we eigenlijk onze samenleving proberen te organiseren, zoals, of proberen te blijven organiseren zoals die is, zoals die voorheen was. Ik denk bijvoorbeeld aan de situatie van leerkrachten tijdens de eerste lockdown. Die moesten thuis van achter hun computer lesgeven, terwijl degenen die kinderen onder hen hadden ook de zorgtaken voor kinderen moesten opnemen. Dat is een bijna onmogelijke opdracht waar mensen dan onder doorgaan. Maar ik denk ook aan de maatregelen die nu van kracht zijn. Je ziet dat alles in het werk wordt gesteld om eigenlijk de economie in stand te houden. Dus scholen moeten blijven draaien, mensen moeten blijven werken, maar tegelijkertijd wordt alles wat het leven eigenlijk wat leefbaar maakt, namelijk sociale contacten, interactie tussen mensen, cultuur, ontmoetingen, wordt dat heel sterk en heel streng afgebouwd. Dus we zien dat de maatregelen oprecht zijn om eigenlijk de samenleving zoals die was voor corona en het economische systeem vooral zoals dat bestond voor corona, om dat vooral krampachtig in stand te houden. En dat draagt bij tot een soort onleefbaarheid. Dat maakt eigenlijk de situatie onleefbaar. En dus het punt is, als je wil de situatie leefbaarder maken, dan moet je ook nadenken over radicale veranderingen in de samenleving zelf. Moet je ook je maatschappij op een andere manier gaan organiseren, en zeker het economische en sociale aspect van die samenleving. En laat me gewoon de voorbeelden geven. Waarom denken we bijvoorbeeld niet na over vormen van arbeidsduurvermindering? Dus dat mensen minder werken, met behoud van loon, omdat ze er anders toch aan onderdoor gaan. Dat kan samengaan met vormen van arbeidsherverdeling, uh, in de zin van, er zijn veel mensen die nu zonder werk zitten, andere mensen die veel te veel werken, uh, die overspannen zijn. Waarom gaan we niet taken gaan herverdelen? Waarom denken we daar niet over na? Maar, het kan ook verder gaan. Denk ook aan het gebruik van ruimte. Op dit moment staan heel veel gebouwen leeg, hotels, uh, evenementenhallen, uh, cultuurtempels. Het staan allemaal leeg. Waarom herbestemmen we die ruimtes niet? Waarom denken we niet na over hoe we die kunnen herbestemmen? Het is absurd dat bijvoorbeeld hotels leeg staan terwijl er tegelijkertijd nog daklozen op straat zijn. Het is dus even zeer absurd dat onderwijsinstellingen eigenlijk op zoek zijn naar extra ruimte waarin ze het onderwijs veilig kunnen organiseren, terwijl die ruimte eigenlijk ter beschikking staat. Dus we moeten nadenken over vormen van herverdeling van ruimte, over andere vormen van ruimtegebruik. Um, we zullen natuurlijk ook moeten nadenken dan over vormen van, van, van herverdeling van rijkdom. Deze crisis brengt enorme winnaars met zich mee. Denk maar aan de enorme winsten die uh, heel de technologie-sector nu maakt. Uh, denk aan bijvoorbeeld iemand als Jeff Bezos van, van Amazon, die fortuinen maakt door de coronacrisis. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die hun inkomen verliezen, uh, die, die veel armer uit deze crisis komen. Dus dan moet je ook gaan nadenken over vormen van, van, van herverdeling, van herverdeling van rijkdom. Dat is niet meer dan elementaire rechtvaardigheid. En dat zorgt er ook voor dat we op een leefbare manier deze crisis kunnen doormaken. Het middenveld kan hier een heel cruciale rol in spelen. Binnen het middenveld heb je de ruimte, maar ook de praktijken om te gaan experimenteren. Ik denk bijvoorbeeld aan een organisatie als FIMA, die binnen haar werking geëxperimenteerd uh, heeft met de 30 urenweek, uh, daar kunnen we kennis uitputten, daar kunnen we materiaal uitputten. Maar ook in het algemeen heeft het middenveld de traditie van het experimenteren met nieuwe sociale praktijken, met nieuwe vormen van met elkaar omgaan en die, die ook te gaan vormgeven. Dus het middenveld kan een heel belangrijke rol spelen, des te meer omdat de overheid zoals we zien, of, of, of de staat, om het zo te zeggen, eigenlijk in deze crisis een vrij constructieve rol speelt, letterlijk dan. De staat probeert te behouden wat er is en probeert, eh, experimenteert weinig. En ik, ik denk dus dat het aan het middenveld is om net die voortrekkers al op zich te nemen om te gaan kijken, om te gaan onderzoeken, om te gaan experimenteren omtrent hoe we deze situatie leefbaarder kunnen maken voor iedereen, hoe we die ook sociaal kunnen invullen. En het middenveld, in de algemene brede zin, zal ook moeten een motor zijn achter ja, wat je zou kunnen noemen een sociale strijd. In de zin van dat uh, die meer rechtvaardige, leefbare samenleving zal er niet automatisch komen. Daar moet campagne rondgevoerd worden, daar moeten acties rondgevoerd worden. En ook dat is natuurlijk het domein bij uitstek van uh, het middenveld. Toen corona uitbrak, in, in maart 2020, toen het in onze contraille um, definitief doorbrak en we overstapten op, op een algemene lockdown, dachten we nog allemaal dat het tijdelijk ging zijn. Het ging een kwestie van weken zijn, we, misschien gauwuit enkele maanden, dat we moesten op onze tanden bijten en dan zouden we van corona verlost zijn. En dan zou het beter zijn na corona. Nu weten we, dat het niet zo is. Um, dat na de eerste golf een tweede golf komt en dat naar alle waarschijnlijkheid, tenzij er morgen plots een wonderlijk vaccin wordt uitgevonden, dat er nog golven zullen volgen. Dus corona is eigenlijk geen acute crisis, maar een chronische crisis. Een crisis die we de komende jaren met ons zullen uh, meeslepen. En daarom wordt het des te belangrijk om te gaan nadenken in termen van hoe kan het beter tijdens corona, in plaats van hoe kan het beter na corona. Dus we zullen hier en nu. De samenleving moeten op een andere wijze, in de mate van het mogelijke, organiseren om ons leven beter en de situatie in het algemeen beter te maken voor iedereen. Dus de opdracht is beter tijdens corona en niet beter na corona, want corona zal helaas nog een tijdje onder ons blijven. Zo ziet het er toch naar uit.